De Lijze presenteert goed en goedkoop koken met de kleine leeuwtjes. Zoals een risotto voor bijna nul de potto. Risotto stapsgewijs garen, champignons bakken, eeltjes koken, bij de risotto en afwerken met spek uit de oven. Smaakt goed, doet goed en is goedkoop. Voor die prijs kies je elke dag De Lijze. Mee met het leven. Ontdek meer kleine leeuwrecepten voor minder dan 3 euro per persoon op DeLijze.be.